Dit is Smip uit de Amsterdamse Belmer. Ik vind hiphop geweldige muziek, maar ik denk ook dat hiphop ons belangrijke verhalen kan vertellen. Verhalen die misschien wel nergens anders verteld worden. Ja, klopt. Um, ja, ik bekijk hiphop eigenlijk uh, zoals je literatuur kunt bekijken. En ik wil daarbij begrijpen hoe de verhalen die uh, in Nederlands hip hiphop verteld worden... eigenlijk invloed hebben op de, de jongeren um, in de jeugdcultuur. Wat vind je ervan dat Aaf die dingen die jij maakt zo onderzoekt en onder de loep neemt? Gisteren zat ik op de bank en toen was ik gewoon... dat doe ik gewoon af en toe dat ik gewoon mijn naam ga googlen en dat ik dat soort dingen zie. En toen zag ik gewoon het dat, dat er iemand... Um, mijn teksten ging ontleden. En het klopte gewoon allemaal. Zeg maar. En ik heb dit nog nooit is gehad. Waar? Ja, dat oh. klopte gewoon. En ik heb dit nog nooit gehad. Mensen denken altijd dat uh, de muziek die ik maak best wel oppervlakkig is. Maar het is eigenlijk alles behalve oppervlakkig. Vooral omdat uh, heel veel mensen een mening hebben over uh, wat deze muziek en deze jeugdcultuur voor jongeren betekent. Over de invloed die hiphop heeft op jongeren uh, en ook over deze jongeren zelf. Maar we weten er eigenlijk echt nog maar heel weinig van. En we horen de verhalen van deze jongeren ook bijna nooit in traditionele of gewone media. Er wordt dus wel heel vaak over deze jongeren gepraat, maar ze komen zelf bijna niet aan het woord. En juist in die muziek worden ze geïnspireerd om eigenlijk hun verhaal te vertellen over hoe zij zichzelf en hun leefomgeving bijvoorbeeld zien. Wat ik heel jammer vind is dat ik dus niet uh, real life kan afspreken uh, met de jongeren die ik onderzoek. Um, en ook met de artiesten bijvoorbeeld, dus ik had heel leuke uh, momenten gepland staan waarbij ik de kans krijg om hiphopartiesten die natuurlijk heel druk zijn te spreken. Uh, dat gaat allemaal niet door. En wat ik nu eigenlijk een beetje als oplossing heb bedacht is gewoon om me maar helemaal in de theorie en in de boeken te storten, alles wat ik nu kan doen uh, qua analyse ga ik nu alvast doen en dan heb ik straks nou ja, hopelijk nog heel veel tijd om uh, in het echt uh, met jongeren over hiphop te spreken, dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. basis of science.